Dus dat idee van een geannoteerde programma, dat laat ik nu zien aan de hand van uh, dit uh, voorbeeldje. We lezen dus nou zo'n specificatie als, nou, dat een preconditie zetten we hier neer en een postconditie zetten we daar neer. En vervolgens gaan we het bewijs uh, genereren door middel van uh, annotaties, van, uh, van willekeurige statements. Maar wat voor uh, annotaties je gebruikt, zoals ik al eerder zei, dat wordt gestuurd... Natuurlijk door de bewijsregels. Nou, ik laat hier stap voor stap zien hoe je zo'n geannoteerde programma genereert. En we moeten dus uh, laten zien dat dit programmaatje voldoet aan deze specificatie. Dus je dan zet je begin je met de preconditie aan het begin te zetten en de postconditie uh, daarin te zetten. Dus, uh, daarmee is het idee dat als, als je programma staat in de begintoestand hier, dat dan na afloop uh, dit geldt. Maar als ik overal hier nou een assertie neerzet, dan moet het ook zo zijn dat die assertie geldt iedere keer als de executie daar komt. Ja? Dus die asseties die karakteriseren dat, dat controlepunt. Ja? Bijvoorbeeld, uh, nou ja, uh, ik zou hier kunnen zeggen, uh, k is groter of gelijk aan 0. Ik, ik zeg maar wat. Ja? Niet als assetie. Dat wil zeggen dat inderdaad ook iedere keer na deze assignment k groter of gelijk aan 0 moet zijn. Dat is de betekenis, hè. ze staan niet zomaar ergens, nee ze karakteriseren al die toestanden die je daar kunt bereiken. Nou, laten we zien hoe, hoe, hoe we dat uh, doen. Nou, we kunnen dat ook weer hier top-down uh, doen. Uh, want uh, we gaan, uh, we zien dit als een uh, sequentiële compositie van een initialisatie en een while-statement. En nu is de vraag van wat is een geschikte invariant. Dat is uh, en uiteindelijk moeten we die die bewijsregel voor de while-statement uh, vinden. Dus uiteindelijk moeten we een invariant vinden, zodanig dat die aan het begin geldt, zodanig dat hij na elke executie van de body van de loop geldt, en zodanig dat de invariant met de ontkenning van de boeienconditie, dus als k gelijk is aan 1, aan n, aan de k gelijk aan de upperbound, en de invariant geldt, dan moet dit dus gelden. Nou, we moeten dus weer een invariant uh, verzinnen. Dus we gaan weer kijken, preconditie, we hebben een postconditie, kunnen we daar iets mee? Kunnen we wat mee die preconditie? Is dat een invariant? Ja. Is een invariant. Die, die n die verandert helemaal niet. Dus uh, als die aan het begin uh, groter of gelijk aan 0 is, is die aan het eind ook. Maar ja, daar schieten we niks mee op. Want uh, uit n groter of gelijk aan 0 kun je niet afleiden, afleiden dat de x de som is van deze uh, re-elementen. Dus daar schieten we niet veel mee op. Oké, okay, dan kijken we naar de postconditie. Is de postconditie invariant? Nee, evident niet. Hè, want. Uh, uh, Initieel is x gelijk aan 0. Nou, dit zal alleen maar gelden als al die waarden, uh, als al die waarden van 0 uh, tot met de, de upper bound, of tot aan uh, n-1, uh, allemaal gelijk aan 0 zijn. Alleen in dat geval uh, zou, uh, zou dit een invariant zijn. Maar voor elke andere array uh, geldt het natuurlijk niet, dat als direct aan het begin uh, dit geldt, dat is nou eigenlijk nogal biedens. Want, uh, ja. Oké, okay, dus hij doet het niet. Maar is daar nog een mouw aan te passen? Nou, dat is nou een ander wat ik al refereerde. Dat idee van een heuristiek. Speciaal voor dit soort programma's Die met een tellertje door een array heen gaan. Meestal tot een gespecificeerde bound. Dus hier die upperband. Maar nou, de truc meestal... Het is niet gezegd dat het altijd zo werkt. Maar in veel gevallen wel. De truc is om die bound hier om te vervangen door dat tellertje. Want uiteindelijk moet dit natuurlijk gelden uh, niet voor, voor de upper bound, maar wel voor dat tellertje. Want tot aan dat tellertje heb je in ieder geval al de zaken bij elkaar opgeteld. Dat is het simpele idee. En dat idee dat je tot aan de waarde van dat tellertje eigenlijk alles al hebt uh, opgeteld, ja, dat kun je uh, formaliseren door een simpele substitutie van uh, N vervangen door K. Dat wil niet zeggen dat het helemaal geldt. Soms moet je nog een beetje, uh, misschien nog wat verder afslakken. Maar dat is meestal wel een, uh, een eerste stap om te komen tot een invariant. En we zullen zien dat het in dit geval ook helemaal werkt. Dus we komen nu tot deze invariant, dat uh, x dus de som van uh, alle waarden uh, vanaf uh, 0 tot en met k min 1 is. Ik vervang dus n domweg door k. Nou, dan moeten we wel uh, bekijken natuurlijk of dit ook inderdaad aan het begin geldt. Dus dan moeten we verifiëren of het uh, na uh, k wordt nul en x wordt nul geldt. Nou, intuïtief kunnen we dat zo inzien, want uh, als k nul is, dan is dit een lege sommatie. En een lege sommatie is gedefinieerd als 0. Dus dan is uh, inderdaad x gelijk aan 0, uh, Ik heb gezegd, van we kregen de, de suggestie voor een invariant was, en hier vervangen door k. Maar dan kom ik nog met additionele informatie op te proppen. Waarom? Nou, laten we kijken. Uh, stel nou dat we het hierbij laten. We ja, zeggen dus, uh, gewoon x is de som van uh, alle waarden uh, tot en met k min 1. Oké. Okay. Dan stel dat we kunnen bewijzen dat dit een invariant is. Dan weten we dus dat het aan het eind geldt. Maar dan weten we ook aan het eind wat geldt dan. K is N. En dan zijn we dus eigenlijk al klaar. Dus eigenlijk heb ik dit helemaal niet nodig. Ja? Dus je ziet dat ik hier zo... Dat is misschien een andere heuristiek. Maar als dat niet in één keer zo snel te zien valt, dat je, dat je ook de bound meeneemt van dat tellertje. Ja, He, de ja. underbound, dus de, de, de lower bound en de upper bound. Dus nu 0 en n. Ja. Kijk, in dit geval is dit onverbodig. Daar moeten we nog formeel van overtuigen. Maar intuïtief kun je dat inzien. Want als ik kan bewijzen dat dit een invariant is, dan geldt die dus na afloop van de, de loop. En dan weet ik tevens na afloop dat k gelijk is aan n. Dus. Als k gelijk is aan n en x is de som van i is 0 tot en met k min 1, nou ja, dan, is, uh, dan geldt uh, de uiteindelijke postconditie. Maar zou ik bijvoorbeeld dat ongelijk vervangen door kleiner of gelijk, dan wordt het een ander verhaal. Kijk, dan heb ik dit wel nodig. Want stel me voor dat ik als boeiend dart neem k kleiner of gelijk aan n. Of kleiner dan, uh, kleiner dan uh, n. Oh nee, sorry, ja, kle kleiner dan n. Ja. He, dat, dat zou... Uh, Algoritmisch hetzelfde zijn. Het doet hetzelfde. Ja, inderdaad niet, niet gelijk, maar kleiner dan n. Nou, als ik dat zou gebruiken als kaart, dan krijg ik de als negatie: k is groter of gelijk aan n. Maar dan, als ik dit niet zou hebben, dan heb, ik met, dan heb ik dus de invariant die geldt naar afloop en dan weet ik na afloop dat k groter of gelijk aan n is. Nou ja, dan kan ik dit nog niet afleiden. Want ik moet weten dat K gelijk is aan N. En dan heb ik dit dus nodig. Want als ik dan tevens weet dat K uh, als invariant K kleiner of gelijk aan N is. En na afloop geldt K groter of gelijk aan N. Dan weet ik dus dat na afloop K gelijk is aan N. Dus eigenlijk is, is de, deze, dit deel van, uh, van de invariant is eigenlijk meer van toepassing als ik uh, deze... Uh, deze conditie vervangt door k kleiner dan n. Maar in dit geval is het dus niet nodig. Maar dat, je kunt daar dus ook uit, uit halen dat de asserties en hoe je een programma schrijft met elkaar te maken hebben. Ja. Dus zelfs als je een equivalent ja. programma hebt, dus een programma wat met hetzelfde gedrag is, kan het toch zijn dat je dan andere asserties nodig hebt. Ja, nou ja, inderdaad, je zou bijvoorbeeld, ik weet niet om een of andere reden. Uh, mocht je hebben bijvoorbeeld, uh, dat je inderdaad dat, dat, dat je het veiliger vindt om hier te stellen, niet van K ongelijk en maar K kleiner dan N. En stel je hebt al een bewijs gegeven voor dit, ja dan zie je dus dat je wel dat bewijs moet aanpassen. Goed, dus we zijn nu gekomen tot, uh, tot deze invariant. En dan moeten we verder laten zien dat dat uh, inderdaad ook uh, werkt. En wat gaan we doen? Nou, in dit geval gaan we eerst kijken wat ik intuïtief al beredeneerd heb dat dit inderdaad geldt naar deze initialisatie. Nou, in principe zou je hier nog een tussenliggende assetie kunnen neerzetten, maar dat doe ik niet. Zogezegd, de granulariteit, waar je precies asseties neerzet, daar ben je vrij in. In zekere mate. Het moet natuurlijk wel uh, duidelijk uh, zijn uh, dat uh, je geannoteerde programma een proof-outline uh, representeert. Maar ik hoef daartoe niet speciaal hier een assertie neer te zetten. Want ik weet dat deze twee assignments, de een na de ander, gewoon overeenkomen met in deze assertie K vervangen door 0 en X door 0. Dus dan hoef ik niet hier eerst nog deze assertie neer te zetten met x vervangen door 0 en dan vervolgens k vervangen door 0. Ik zet gewoon in één keer het resultaat van k vervangen door 0 en x door 0. Ja, omdat de k en x verschillende variabelen zijn, kan ik dat zo doen. Dus dan krijg ik deze en, nou, en Nu zie je iets wat, wat in het algemeen kan. Dat je een assertie hebt en daarboven nog een assertie. Nou, Het idee is, als dit, hier uh, dit patroon voorkomt, dus twee opeenvolgende asserties, de een boven naar de ander, dat moet corresponderen met een geldige implicatie. Dat betekent dat de bovenste moet de onderste impliceren. Je leest het dus in die zin van boven naar beneden. Dus we moeten nou, want verkapt is dit dus eigenlijk een, een toepassing van de consequensregel. Als ik met de, de assignment-axioma sequentiële compositie kan ik vanuit deze postconditie dit afleiden. Uh, maar dat is niet mijn gegeven preconditie. Mijn gegeven preconditie is dat n groter of gelijk aan 0 is. Dus, maar dat kan ik heel eenvoudig bewijzen door middel van de consequentie regel. Want als n groter of gelijk aan 0 is, dan 0 kleiner of gelijk aan 0, dat geldt sowieso. Dus dit impliceert dat, en dit geldt per definitie. Dus inderdaad, dit impliceert dat. Dus dat is een belangrijk aspect van uh, zo'n geannoteerde uh, programma. Dat als je twee assenties hebt, de ene boven de andere, dan moet de bovenste de onderste impliceren. Dus nu hebben we laten zien dat de invariant inderdaad na de initialisatie geldt. Dus wat resteert is te bewijzen dat de invariant inderdaad invariant is over de body van de loop. Maar hoe kun je dat doen? Uh, nee, dat ga ik nog niet doen. Ik ga eerst wat anders doen. Ik ga even aannemen dat ik dit bewezen heb. Dat ik uh, dit bewezen heb dat dit een invariant is. En dan, als ik dat bewezen heb, dan kan ik dus concluderen dat die invariant de afloop geldt. Plus de negatie van, die, uh, Boolean, uh, van deze boeienconditie. Nou, dan krijg ik dus weer twee statements. De een boven de ander. En dan nou moet ik dus weer laten zien dat dit dat impliceert. Nou, dat hebben we al beredeneerd, hè? dat is eenvoudig. Dit betekent k is gelijk aan n. Dus als x de som is van i is 0 tot k min 1, en k is n, dan heb ik dit afgeleid. Dus nu heb ik laten zien dat de invariant aan het begin geldt. En dat mijn gegeven postconditie door de invariant na afloop uh, geïmpliceerd wordt. Dus nu inderdaad resteert uh, het bewijzen van de invariant. Okay, maar dat ik het in deze volgorde doe, dat is... Uh, ja, waarom? Je mag het ook anders doen. Hè? Je mag ook eerst bewijzen dat het een invariant is. Maar misschien is dit wel een betere methode, want die laat je in ieder geval zien dat die aan het begin geldt en dat die aan het eind de postconditie impliceert. Zou je bijvoorbeeld eerst bewijzen dat het een invariant is en dan kom je pas later achter dat die eigenlijk niet sterk genoeg is om je postconditie te bewijzen. Dat is overweging misschien om het zo te doen. Anderzijds kun je ook zeggen van ja, oké, okay, heb je wel bewezen dat hij de gegeven postconditie impliceert, maar nou moet je nog maar zien of het er een invariant is. Dus ja, dat is uh, net wat je wil. Die, die, die volgorde is, is, is niet uh, in steen uh, gebeiteld. Maar uh, ik heb het dus hier op deze manier uh, gepresenteerd. En we gaan dus nu, en dat is ook echt het enige wat we nog moeten doen, laten zien dat de invariant inderdaad invariant is over de body van de loop. Nou, de body van de loop is simpel, twee assignments. Hoe gaan we dat uh, verifiëren, dat het inderdaad invariant is? Nou, we zetten hem gewoon als postconditie van de body. Nou, en dan halen we hem er maar doorheen, door deze twee statements, door toepassing van uh, assignment axioma. Dus eerst... Uh, voeren we k, wat K plus 1 uit, dus we moeten K vervangen door K plus 1. Nou, dat doen we heel braaf. Dan hebben we dit. Huh? Je hoeft niet na te denken van oh, K door K plus 1 en dat doe ik hier ook. Nou ja, je zou nu al wat kunnen gaan want zoals je ziet, als je gewoon ruksigloos uh, zo'n uh, assertie door een reeks uh, assignments uh, uh, haalt, dan krijg je steeds complexere expressies, zoals hier x plus 1 min 1. Ja, we weten dat dat is natuurlijk gelijk aan k. Dus dat zou je al kunnen vereenvoudigen. Maar dat doe ik hier blijkbaar niet. Ik ga gewoon uh, rucicloos uh, verder. En ik vervang x door hier door x plus ak. Ja, dat doe ik hier. Oké? Okay. Nou, er ja, valt er verder niks meer te doen dan... Uh, even kijken, door, door bomen het bos heen te bespeuren. Want uh, ja, wat we nou uiteindelijk moeten doen, is verifiëren dat de invariant plus de boeiende conditie moet dit impliceren. Nou ja, dan is het wel zo handig om het toch even te vereenvoudigen. Uh, want 0 kleiner of gelijk aan k plus 1 en k plus 1 kleiner of gelijk aan n, dat is natuurlijk hetzelfde als dat k groter of gelijk aan 0 is en k kleiner dan n. Ja, klopt dat? Ik dacht het al, hè? Uh, nou ja, dat is niet de genomen hè, k. Nee. K kan min 1 uh, wezen. Ja. <laughs> dus dit, uh, dit klopt niet. Nou, Welke, welke kant op redeneer je moet van boven naar beneden. Ja. Oh nee, sorry, ik ben ik zie Je bent zelf in de war. Zie je? Ik zat al van die, van die kant. Uh, ja. Je moet van boven. Kijk, dit impliceert natuurlijk niet dat. Hè? Als k plus 1 groter of gelijk aan 0 is, dan is k natuurlijk niet groter of gelijk aan 0. Nee. Dus je uh, moet altijd van boven naar beneden. van kijken, boven ja. naar beneden. Dus als k groter of gelijk aan 0 is, ja, dan is k plus 1 natuurlijk ook groter of gelijk aan 0. Maar als k kleiner dan n is, dan is natuurlijk ook k plus 1 kleiner of gelijk aan n. Ja, dus je kunt hem ook strikter in de, in de postconditie zeggen. Dus we weten 0 kleiner dan of gelijk aan k, kleiner dan n. Ja. Daaruit impliceert dat 0 kleiner is dan k plus 1. Maar dat impliceert weer kleiner of gelijk ja, ja, dan ja, k, k is, plus 1. Ja, dat is een zekere afzwakking. Je zwakt hem uh, inderdaad uh, af. Ja. Omdat je uiteindelijk geïnteresseerd bent in deze uitsertie die je op deze manier gegenereerd uh, hebt. Je zou dit inderdaad nog kunnen uh, vervangen door 0 kleiner of, direct, 0 kleiner of gelijk aan k. Goed, ja. Dus uh, inderdaad, je moet even van boven naar beneden. Hè? Dan ging ik zelf ook al even de mist in. Maar dat is wel mooi, want wat, wat is er met die ak aan de hand? Die x plus ak is ja. gelijk aan. Dus dat, dat is een interessante. Dus, hè, we hebben hier gewoon x vervangen door x plus ak. Hè? En dit, dit gedeelte verandert niet. Hè? Dit gedeelte blijft gewoon. Nou, die, uh, nou die, hier staat het natuurlijk gewoon, hier is de som van 0 tot en met k, k plus 1 min 1. Dat is gewoon k. Hier staat dus dat x plus ak is de som van alle waarden van i is 0 tot en met k. Nou, dat is inderdaad zo als je weet dat x de som is van 0 tot en met k min 1. Want als ik dan ak bij x optel... Als ik hier ak bij optel, dan moet ik hier natuurlijk ak ook bij optellen. Dus als ik hier ak bij optel, dan krijg ik x plus ak. Als ik hier ak bij optel, dan krijg ik precies i is 0 tot en met k. Dus daarmee heb ik beredeneerd dat dit inderdaad dat impliceert. Nou, en als allerlaatste, maar ook de triviale stap, als, ik, als dit de invariant is en ik ga de loop in... Wat ik dan mee kan nemen is die Boolean-Guard. En dat is wel uh, cruciaal om te laten zien dat dit invariant is. Want nu weet ik dat uh, niet alleen k kleiner of gelijk aan n is. Maar ik weet ook nog dat k ongelijk aan n is. Dus ik weet dat k kleiner dan n is. En dat heb ik natuurlijk nodig. van later hoog ik k op. Om te zorgen dat uh, k weer kleiner of gelijk aan n is. Zo, dus dit is... Uh, in al zijn uh, glorie uh, een voorbeeld van een uh, geannoteerd programma wat helemaal uh, opgezet is volgens die bewijsregels die zie je wel niet echt letterlijk, maar je, zoals je ziet, hè, bedoel, ik heb hier de invariant en dan nou heb ik hier een asertie. Wat is dat? Dat is gewoon die invariant plus die boolean guard. Hè, dat correspondeert met die bewijsregel om te laten zien dat die invariant invariant is over de over de body van de loop En je hebt ook gezien dat, uh, om te laten zien dat die invariant geldt na afloop van de body, zet ik hem hier neer en dan trek ik hem er doorheen. En dat doorheen trekken dat correspondeert met toepassen van het assignment axioma en de uh, regel. En de, en de compositie, zeker de sequentiële compositie. Ja, ja, ja zeker. En uh, dus nogmaals, dat asserties boven elkaar staan, dat correspondeert met de toepassing van de consequence regel. Dus je kunt, dat gaan we nou niet formeel laten zien, maar je kunt heel eenvoudig zo'n uh, bewijs, zo'n geannoteerd programma, omzetten in een, uh, in een bewijs zoals we dat tot nu toe gezien hebben en andersom. En uh, je kunt deze, dit formaat ook herformateren in, in een bewijsboom. Dat zijn allemaal equivalente formaten. Maar we vinden dit... Uh, het, uh, het makkelijkste om op te schrijven, omdat ja, je hebt toch je programma en dan, uh, nou, dan pleur je daar maar wat uh, asserties neer. Je ziet wel, hè, zoals bij het begin, als je, als je dat uh, voor je oefeningen doet en je doet dat op pen en papier en dus niet tool supported. Ja, zoals je al ziet hier, je moet ruimte overlaten. Hè. Dus dat is altijd wel even een beetje geknutsel, je weet niet bij voorbaat hoeveel ruimte, dus je moet daar even de ruimte nemen. Uh, voor de assets die er aan neerzetten. Goed. Uh, dit voorbeeld, dat bewaren we dan uh, tot de volgende keer. Dat is een, uh, een uh, interessant voorbeeld. Ik ga nog wel even inleiden wat, uh, wat daar nou zo interessant aan is. Omdat het een uh, andere aanpak is. Namelijk, ik geef een specificatie van een uh, programma of ik geef een pre- en postconditie, maar ik geef nog geen programma. Ik weet nog niet. Ik, het enige wat ik wil, ik wil een programma die aan deze pre- en postconditie-specificatie voldoet. Voorheen is het zo: ik heb een programma, ik geef een pre- en postconditie-specificatie en laat dan zien dat die pre- en postconditie-specificatie inderdaad geldig is, het programma correct is. Dat heet dan wel een mooi a posteriori verificatie. Maar hier laten we zien dat het bewijssysteem ook kunnen gebruiken voor het correct ontwerpen van een programma. We kunnen de bewijsregels ook gebruiken voor het sturen in het ontwerp van een programma. Het is wat heet dan correctness by design. Zo uh, laten we zien dat het programma voor het berekenen van het minimum som sectie probleem, dat is kijken naar de minimum waarde van een sectie in een uh, RE. Nou, wat dat precies is, dat zullen we de volgende keer laten zien. Maar dat is een, uh, een niet-triviaal uh, programma. Nou, je kunt dat triviaal oplossen door middel van een, een dubbele loop. Maar wat nu het aardige is, wat we de volgende keer zullen laten zien, dat door het uh, systematisch afleiden van het programma, dus niet op je boerenverstand, want je kunt eenvoudig, als je even nadenkt over uh, de, deze specificatie kun je eenvoudig inzien dat je dit met een du, dubbele loop kunt uh, uitrekenen. Maar we zullen laten zien dat in het systematisch ontwerpen van het programma je uitkomt tot een één sim, simpele loop. Dus, niet, dus de complexiteit is daarmee lineair. Terwijl je afhankelijk dus gewoon een, een programma zou ontwikkelen dat uh, kwadratisch is in de lengte van de array. Dus dat is op zich al heel aardig dat je ziet dat het niet alleen correct is maar ook nog efficiënter. Maar dat zullen we dan uh, de volgende keer in detail behandelen. Well.